Binnen JKZ zorgen we niet alleen voor het zieke kind en hun ouders, maar zorgen we ook voor elkaar. Als jij bij ons komt werken, word je gekoppeld aan een gespecialiseerd kinderverpleegkundige waar je altijd op kan terugkomen.